Hoi, welkom terug. Uh, dit is het laatste filmpje over Flipgrid. We hebben een Flipgrid aangemaakt, een, een MyGrid moet je zeggen, een grid aangemaakt van Dries. En ik uh, ga nu even naar een andere grid familie vakantie. En uh, nou, deze is ook aangemaakt. En wat kun je hier allemaal zien? De Flipcode is on tour. Ja, dus uh, als je dit deelt, komen ze eigenlijk op deze pagina terecht. En hier kun je share grid. Je kunt het met de klas delen. Nou, dat kan in dit geval uh, niet, omdat ik het niet heb gekoppeld aan een klas. Je kunt co-piloten uh, uitnodigen. Nou, dat is altijd fijn, hè? Mensen, een andere collega die dat uh, ook wil. En uh, hier zie je dat je een QR-code kunt gebruiken. En uh, dit is de grid, kun je ook delen, kopiëren en delen met bijvoorbeeld uh, Google Classroom of uh, en het code kun je nog aanvragen, dus dan kun je het delen op een website. Dus heel veel mogelijkheden om die grid te delen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik deel alleen de topic. Nou, dit is een topic uh, over Cadiz, een vakantie, een filmpje wat ik heb opgenomen. En uh, hier zie je dat je de topic kunt delen. Nou, dus als je deze deelt, komen ze meteen in die topic terecht. En dat is eigenlijk uh, prima. En hier kun je ook nog uh, samenwerken met iemand. Dus heel veel mogelijkheden. Nou, hier zie je dat op deze video heeft één iemand gereageerd. Nou, dit is mijn uh, zoon. Ik zal hem even stopzetten. En uh, hier zie je dat je feedback kunt geven. Dus A, ah, je kunt de video liken. En uh, je kunt ook een, uh, een feedback geven. Nou, dat heb ik aangezet voor iedereen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik zet het alleen aan voor mezelf. Uh, dus uh, performance... Uh, Select grading, nou ja, dat is niet zo uh, belangrijk denk ik, maar het lijkt me heel goed om uh, de feedback te geven. En dan kun je dat zelfs e-mailen of een link uh, geven en dan kun je later ook nog je feedback uh, editen. Ja, dus dat is uh, ontzettend mooi om uh, ja, zo eigenlijk met de klas op een andere manier bezig te zijn met interessante materialen en onderwerpen. Dus ik wens je heel veel succes. Ga snel verder naar de tips voor in de klas. En uh, ja, ik hoop dat je er heel veel plezier mee hebt. Tot de volgende keer!